Ik heel kort Ik denk dat we dat echt met beide handen moeten aangrijpen. Samen met de netwerken. En zorgen dat wij dan over vier jaar hopelijk de grootste. Worden. klein ons land ook is laten we niet te bescheiden zijn laten we alles doen wat binnen onze macht en kracht ligt en zelfs nog een beetje meer als we het samen doen is er geen maat op wat we kunnen bereiken. Dank jullie wel.